Uh, omdat ook zij van mening zijn dat het uh, bedrijfsleven een grotere rol moet gaan krijgen bij de inrichting van ons onderwijs. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ga stemmen op Rich Stichler. Ik ken Rich al jaren. Uh, ik ken Rich als iemand die uh, altijd oprecht geïnteresseerd is, betrokken is. Vooral ook bij ondernemers. Ik ken Rich ook als iemand die uh, het niet alleen uh, zegt, maar het ook vooral doet. En dat vind ik heel belangrijk.